Uh, sorry jongens, uh, ik hoop dat jullie gaan kijken. Ging even, want ik was mezelf even kwijt in de video, dus vandaar dat het een beetje rommelig overkomt wellicht. Maar we zijn er, we zijn er. En vandaag gaan we het hebben over voedingstips om af te vallen, maar dan zonder dieet. Laat me even weten als je er bent. Uh, want het is natuurlijk het leukste als ik ook jullie vragen kan uh, zien. En even kijken hoor oh jongens, want ik moet even kijken waar ik jullie vragen kan zien. Uh, nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat, anders hoor ik het wel. Als het niet goed gaat, laat het mij weten. Laat eerst even weten, ben ik goed te horen? Als iemand kijkt en ik zie dat er mensen kijken, laat me even weten of ik goed te horen ben. Hi Ali, ben ik goed te horen? Laat het even weten jongens. Kijk, want uh, Facebook groepen hebben een andere instelling van de live. Uh, ja, goed hoor. Hé hey, Kai, wat leuk dat je er bent. Nou, als ik goed te horen ben, dan ben ik goed te horen. Dan gaan we gewoon lekker beginnen jongens. Uh, vandaag op het menu staat voedingstips om af te vallen, maar dan natuurlijk zonder dieet. Mocht je vragen hebben... Stuur ze dan natuurlijk naar me door, app ze, typ ze bedoel ik natuurlijk, en dan uh, uh, kan ik ze direct beantwoorden. Dat maakt de live natuurlijk wel zo relevant. Mocht je uh, hier echt wat van op willen steken, uh, dan zou ik zeggen van pak even een pen en papiertje erbij, zodat we, uh, oh, wacht even, er gaat weer wat fout, zodat je er ook echt wat van leert. Dus pak een pen en papiertje erbij, zodat we hier wat van kunnen leren. En dan gaan we starten met het menu van vandaag. Voedingstips om af te vallen zonder dieet. Jullie weten inmiddels, Fitspel is niet een dieetmethode. Fitspel is een afslanker door persoonlijk um, leiderschapsmethode. Dus, maar natuurlijk, als je blijvend slank wilt worden, moet je natuurlijk eerst gaan afvallen. En dat doe je door een negatieve energiebalans te creëren. Dat is de primaire basis van afvallen, natuurlijk. En vervolgens uh, het eraf houden door aan jouzelf te werken in plaats van aan je dieet. Dat is de essentie. Maar er zijn een hoop mensen die. Uh, toch wat schommelen met dat gewicht. Uh, en nou, laten we eens even kijken wat we daar kunnen doen. Voedingstips zonder uh, ik, ik zit even een beetje te klooien jongens, want hij zegt steeds dat ik een te lage FPS heb. Dus de frequentie, framefrequentie is te laag. Um, en dat betekent eigenlijk dat ik uh, vreemd genoeg een lage wifi zou hebben, maar daar zie ik niks vreemds aan. Dus we gaan hè, wat geklooi. Wat ben ik nog steeds goed te horen, jongens. Uh, PC geeft lage vreemd. Oh. Oh, nou ja, dan laat ik gewoon de actie vereist, rode vlaggen zie ik hier allemaal, die laat ik dan maar gewoon voor wat het is. En dan gaan we even opnieuw starten en dat gaat dus over, we gaan het hebben vandaag, over, nou voor het echie, we gaan het hebben over blijvend slank worden natuurlijk, maar eerst afvallen. En hoe kan je dan afvallen zonder een dieet? Dus voedingstips om af te vallen zonder dieet. Daar gaan we het vandaag over hebben. Jullie weten het, het doel van Fitspel is blijvend slank worden. Maar voordat je blijvend slanker wordt moet je natuurlijk eerst afvallen. En afvallen doe je eigenlijk primair door het creëren van een negatieve energiebalans. Dus ofwel minder energie erin, meer energie eruit. Dat kan je doen door ofwel heel erg veel meer te bewegen of minder calorieën te consumeren. Nou, meestal werkt dat tweede veel sneller, omdat uh, je kan eigenlijk niet heel erg veel tegenaan sporten. Ter voorbeeld, je moet bijvoorbeeld een halve marathon rennen, wil je een Big Mac menu kunnen willen verbranden. Snap je wel? Dus, nou, daar is nogal wat voor nodig, wil je dat ook uh, kwijt kunnen. Dus je kan maar beter aan de voedingskant uh, wat gaan aanpassen, om eerst af te vallen, om vervolgens de tools aangeraakt te krijgen, om met... Persoonlijk leiderschap uiteindelijk blijft het slang te worden. Nou, wat zijn dan die dingen? Daar gaan we het vandaag over hebben. En mocht je zelf nog tips hebben, deel ze gerust, zodat ook andere mensen daarvan kunnen leren natuurlijk. Uh, en er zijn er gewoon best heel wat dingen waar je op kan letten met betrekking tot eten en voeding, uh, zonder dat je per se direct een dieet hoeft te doen. Nou, pak, uh, ik hoop dat je pen en papier erbij hebt, zodat je ook je aantekeningen kan maken. En... Allereerst is het handig om je bewust te zijn van de compactheid van voeding. oftewel wordt ook wel de density of food genoemd. En dat wil eigenlijk zeggen, en dat kan je ook wel voorstellen, hoe compacter voedingproduct is, hoe vaak, hoe calorierijker het is. Met andere woorden, dat wil eigenlijk zeggen, dan zit er eigenlijk minder vocht in. Dus vochtrijker voeding heeft vaak een minder calorie dichtheid dan wat compacte voeding. Uh, uh, ik, ik weet niet of jullie dat kennen, maar ik ben dol op compacte voeding. En bijvoorbeeld zo'n hele lekker dingetje van Starbucks, die heeft zo dat uh, shortbread. Kennen jullie dat? Shortbread of shortbread of gewoon volgens mij heet dat zo. Dat is dan een heel compact cakeje. Dus je moet echt er keihard erop bijten. Um, maar dat is een bom aan calorieën. En, en dat geldt eigenlijk dus echt voor alles. Hè? Als je bijvoorbeeld ook. Ik, heb laatst, ik was gisteren bij Brood, de bakkerij Brood. Het is de lekkerste, nou ja, niet het lekkerste. toch en Brood zijn voor mijn favoriete bakkerijen. En daar heb ik een, een, een echt een heel klein um, notenbroodje gehaald. Maar dat was zo compact en zo dicht. Zo weinig vocht. Echt heel zwaar was het ook. Nou, dan weet je al, dat is gewoon echt calorierijk. Weet je wel? Dus daar kan je als eerste op letten. Hoe uh, compact is die voeding? En um, kan dat, uh, als dat zo is, dan weet je eigenlijk al dat de calorieën daarvan hoger is. He? Dus dat shortbread is een mooi voorbeeld, uh, maar ook wat ik net al zei, zo'n notenbrood, een heel stevig notenbrood. Dat is misschien wel heel gezond, hè? iets wat veel calorieën heeft, hoeft niet per se ongezond te zijn. Of iets wat ongezond is, is niet per se heel veel calorieën. Maar in dit geval, de compactheid van voeding zegt wat over de calorieën. Dus daar kan je als eerste op letten. Nou, dus de, de meer, minder compacte voeding, dat zijn eigenlijk alle voedingsproducten waar gewoon meer vocht in zit. En dan kom je natuurlijk als eerste uit bij, uh, uh, bij uh, fruit en groenten natuurlijk. Hè. Maar anders is natuurlijk ook bijvoorbeeld de meer eiwitrijkere producten. Die hebben doorgaans minder compactheid dan uh, ja, echt suikerrijke producten en vette producten. Um, sowieso is het handig als je op je voeding wilt letten dat je wat meer eiwitten gaat eten we weten natuurlijk, hè, we gaan niet helemaal ketogeen eten dat willen we helemaal niet je houdt eigenlijk altijd een ondergrens aan van koolhydraten op 40% die 40% die je dan eet van je totale energieinname uh, dat willen we dan bij voorkeur wel de goede koolhydraten zijn natuurlijk, dus de zogenaamde meervoudige koolhydraten, oftewel de langzamere koolhydraten, Volkorenproducten zijn dat, He, graanproducten, volkorenproducten, groenten natuurlijk, fruit wat eronder. Uh, en je kan dus als je wat afvallen best wel wat meer in de eiwitten gaan zitten. Uh, eiwitten hebben namelijk het voordeel dat ze net als koolhydraten 4 calorieën per gram leveren. Dat is de helft minder dan vetten. Maar het voordeel is van eiwitten is dat ze een wat langer een verzadigend gevoel geven. Dus je kan echt, als je gaat afvallen, ietsje minder koolhydraten en iets meer eiwitten. Dat helpt dus bij, uh, uiteindelijk bij het minder calorieën tot je nemen, omdat je langer vol zit. Hè? Dus dat helpt wel degelijk. Nou, eiwitrijke producten, kies dan wel de eiwitrijke producten die mager zijn natuurlijk. Hè? Want... Uh, vlees is natuurlijk ook een eiwitrijk product, maar er zit vaak heel veel vet aan. Of het zijn verborgen vetten, of in ieder geval zijn het onverzadigde onverza uh, vetten. Dat geldt ook wel voor uh, andere eiwitbronnen, zoals zuivel bijvoorbeeld. Hè. Als je een volle kwark neemt, dan zit er meer verzadigd vet in dan een magere variant. En daardoor, omdat 1 gram vet 9 calorieën levert, heeft het dus ook altijd meer calorieën. Dus daarom de magere variant. Want... He, nogmaals, als we willen afvallen, kiezen we dus voor, of moeten we gaan voor een negatieve energiebalans. Dus liever mager zuivel dan volle zuivel. En natuurlijk is het dan zo dat de naturelvorm vorm beter is dan alle toegevoegde fruitjes en nootjes en chocolade, krummels en weet ik het allemaal. He? Dus kijk gewoon naar een zuivelproduct die mager is zonder allerlei toevoegingen. Als je kijkt naar eiwitrijke producten anders, dan heb je het bijvoorbeeld over een eitje. Een gekookt eitje is prima. En je kan ook best af en toe, of je kan ook best een paar keer per week, dat ei geel opeten. Maar weet dan dat ei geel dat is het meer vette product van het ei, heeft dus veel meer calorieën. Terwijl het ei wit is nauwelijks, is geen vet en dat heeft alleen maar een hele goede bron van eiwitten. Maar een eitje, een gekookt eitje is natuurlijk eigenlijk een heel erg goed tussendoortje. He, ik vind dat een heel fijn tussendoort, omdat het vaak wat hartigs is en het vult echt goed en je kan er echt even mee voort. Je kan eieren ook best gewoon even een paar dagen van tevoren koken. Dat kan je gewoon goed houden, twee, drie dagen. En dan um, uh, heb je altijd wat bij de hand voor als je toch eventjes dat verzadigende gevoel wilt uh, hebben. Um, maar vis is natuurlijk eiwitrijk. Vis is natuurlijk ook wel vet. Of tenminste, de vette vis is, eiwit, is vet natuurlijk. We hebben ook natuurlijk magere, de witte vissoorten zijn heel eiwitrijk. Weinig vet. Maar ook de vette vis kan je natuurlijk gewoon eten. Want één keer per week heb je die echt nodig voor je omega-vetzuren. En die zijn weer essentieel om, uh, of, om de slechte cholesterol kwijt te doen raken. Te doen verminderen. Dus helemaal... Uh, letten dat je mag geen vet krijgt, is natuurlijk, helemaal, is natuurlijk onzin, maar zorg dan dat je die omega-vetzuur naar binnen krijgt. En andere witte vissen uh, is natuurlijk helemaal kabeljauw, uh, tilapia, weet ik het allemaal, dat is natuurlijk allemaal prima als eiwitbron. <coughs> Ook heel erg lekker gewoon om door een salade te doen. Je hebt tegenwoordig uh, forel bijvoorbeeld, nou, die kan heerlijk door een salade als lunch doen. Um, en als je toch kiest voor een... Uh, een uh, je kan natuurlijk ook een, ei, of een tonijnblikje door je salade doen. Hè, dan heb je al wat meer eiwitten, eh, maar minder de density. Hè, want je weet, een salade is natuurlijk minder compact hè, dan zo'n notenbrood natuurlijk. Um, dus een blikje tonijn op waterbasis natuurlijk. Een blikje, een blikje zalm op waterbasis. Hele goede alternatieven om toch wat meer gevuld te raken met die salade dan dat je wanneer alleen die salade zou nemen. Want dat is vaak met een paar, nou ja, misschien met een uurtje alweer vervlogen als het ware. Hè? Dan heb je alweer trek. Uh, vleesvarianten, als je dat zou willen, dan natuurlijk als voor eiwitbron, dan natuurlijk de magere vleesvarianten. Denk aan kip. Uh, we komen er nog meer uit? Nou ja, uh, rosbief natuurlijk, we kennen het allemaal wel, hè? achterham. Um, frikando, dat zijn allemaal de, de magere vleesvarianten. Die zijn ook prima koud te eten. Kleine stukjes snijden, door de salade eventueel. Of als tussendoortje, een rolletje kipfilet is helemaal prima. Dus noods met een, een grukkie of zo erbij. Dat helpt heel erg veel. Dus kijk eens even of je wat meer bewuster kan zijn van je eiwitinname. Uh, en om, Omdat je daarmee dus zorgt voor een grotere ...verzadigingsgevoel. En dat helpt dus om minder calorieën te eten. Um, wat, we, uh, wat mensen nog wel eens vragen aan mij, moet ik nou eten, moet ik nou ontbijten om af te vallen? Nou, dat is niet echt aangetoond. We weten vroeger, hè, toen ik zelf de opleiding deed uh, voor, voor uh, gewichtsconsulent, dat is, weet ik, voor honderd jaar geleden... ...toen was het echt nog het advies om mensen zes keer per dag te laten eten... Uh, dus drie hoofdmaaldijnen en drie keer tussendoor met zogenaamde het idee van dan moet je kacheltje blijven branden. Nou dat idee is echt achterhaald. Het is niet zo dat wij ons kacheltje moeten laten branden. Het kacheltje van ons dat brandt 24-7. Dus dat gaat, gewoon de, dat, dat gaat gewoon continu door. Um, en ook dus het ontbijt is niet per definitie noodzakelijk. Behalve is het handig om te ontbijten als je bijvoorbeeld heel veel denkwerk moet doen want jouw hersenen. Die werken echt voor 99%, 95% uh, op glucose. Glucose is suiker. Hè? Glycogeen moet ik eigenlijk zeggen. Het lichaamseigen suiker. Uh, en dat maak je van de voeding die je naar binnen krijgt. Dus je hebt, uh, um, als je heel erg hard moet denken, waarbij je dus echt je kop moet gebruiken. Dan is een ontbijt vaak wel zinnig. Niet zozeer dus om te af te vallen. Maar gewoon om de energie te krijgen om voldoende en helder en voldoende na te kunnen denken. Ja. Um, in de, uh, in de andere gevallen is het niet nodig. Wat we wel weten is dat als mensen het ontbijt altijd overslaan, uh, is de kans wel groter dat je bijvoorbeeld met de lunch meer calorieën gaat eten en daardoor eigenlijk nog aan meer calorieën krijgt dan wanneer je het ontbijt wel zou nemen. Snap je? Dus daar mag je dan natuurlijk dan wel op letten. Hoe zit je daarmee? Hè? Als je bijvoorbeeld gaat... Intermittent fasting gaat doen, waarbij je bijvoorbeeld dus eet tussen 12 en 8, nou, dan, eet je, dan ontbijt je al helemaal niet. Maar het is dus wel belangrijk dat je dan je eerste maaltijd, zo'n uur of 12, 1, dat dat wel um, uh, gebalanceerd is. Hè? Dus dat je dan wel kijkt, van, ah, dan let ik daar ook wel op van wat ik daar eet, omdat het anders natuurlijk in de calorieën niet zoveel uitmaakt. Je kan... Nou ja, ik kan heel makkelijk in één maaltijd gewoon 2000 calorieën naar binnen tikken. Weet je wel, dus daar, let daar dan wel op. Dus echt voor het afvallen is het niet nodig dat je ontbijt. Voor je denkfunctie is het wel handig dat je ontbijt. Maar indirect kan het er leiden dat als je je ontbijt overslaat, dat je dus meer gaat lunchen. En daardoor per saldo over de 24-7, dus over de hele dag, meer calorieën tot je neemt. En dan kom je weer dus in een positieve energiebalans in plaats van een negatieve energiebalans. Hetzelfde geldt voor het idee als uh, na achter niks meer eten. Ook dat is een hardnekkig ding waarvan mensen zeggen: als ik na achter niks meer eet, dan val ik af. Dat klopt meestal wel, omdat de meeste mensen die na achter eten, dat zijn dan toch vaak de snackjes. Dat zijn dan toch wel de koekjes, de chocolaatjes, uh, de glaasje wijn met nog een toostje erbij, weet je wel. Natuurlijk is het zo dat als je dat. Uh, uh, niet meer eet en daardoor minder calorieën krijgt, dan komt hij weer, dat je daardoor dus afvalt. Stel je zou dat allemaal voor acht uur proppen, dan maakt het geen enkel verschil in je energiebalans en maakt het dus ook niet uit uh, of dat je daardoor meer gaat afvallen. Dus ook hier weer geldt, het gaat, echt om, uh, het gaat echt om de totale calorieën. Dus het is niet zo dat na acht uur dat je stofwisseling stil ligt of zo, hè. Natuurlijk kan het zijn dat je verbranding iets lager ligt, maar dat wil niet zeggen dat je basaal metabolisme lager ligt. Je basaal metabolisme, de 24-7 stofwisseling eigenlijk, de energie die nodig is om jouw leven te houden, die gaat eigenlijk redelijk constant. Die kan je doen verhogen door optimaal bewegen, maar vooral ook door een gezond lichaamsgewicht te creëren. Maar dat heeft niet zoveel met een tijdklok te maken. Dus dat is waar je wel op kan letten kanttekening moet ik daar wel op maken, is dat mensen die een verstoord bioritme hebben, doordat mensen bijvoorbeeld wisseldiensten draaien, dat is wel iets waarop gelet moet worden, want we hebben wel te maken met een biologische klok. En dat wil eigenlijk zeggen dat ook ons fysiek systeem, dus ons lichaam, ingesteld op een biolo is op een biologische klok. En dat heeft bijvoorbeeld invloed op je insuline-reactie. Dus mensen die. Bijvoorbeeld de hele nacht door moeten werken. Terwijl dan eigenlijk de alvleesklier een beetje tot rust ligt te komen. En die gaat dan opeens heel veel suiker eten. Dan kan het opeens een schok geven voor de insuline. En dan kan het daar uh, weer uh, verstoringen op geven. Hè? Dus dat is wel even ter kanttekening. Maar mensen die dus geen wisseldienst hebben. Die uh, is er niet per se nodig dat je na acht uur niks meer eet. Tenminste niet als reden om af te vallen. Als je dat de reden doet omdat je gaat in vasten nogmaals. Prima, maar dan heeft het vaak een andere reden. He, dan kan het zijn doordat je uh, je hormoonstructuur wilt verbeteren. Want we weten wel dat met minder eetmomenten het beter is, schijnt het beter te zijn voor je hormoonbalans. Daar is nog niet helemaal duidelijk of dat wetenschappelijk zo vast is, maar het lijkt daar wel naartoe te neigen. Dus dan heeft dat weer een andere reden. Dus het is heel erg belangrijk dat als je ergens voor kiest dat je weet waarvoor je het doet. Weet je wel? Als je nou zegt ik ga na acht uur niks meer eten omdat ik dan ga afvallen. Maar je propt dat worstje en die wijn enzovoort allemaal op kwart voor acht. Dan heeft dat geen enkele zin. He? Maar ga je periodiek vast door intermittent vasting of wat dan ook. En je besluit na acht uur niks meer eten. dan is het een, Omdat je je hormonenbalans wilt uh, stabiliseren. He? Dan heeft het een andere reden. Dus dat is even belangrijk om te weten. We weten dus wel, daar is het onderzoek wel die richting gaat het op, dat minder eetmomenten, en dan gaat het over 24 voor 7, dus minder dus op 24 uur, minder eetmomenten schijnt wel wat gezonder te zijn voor je fysieke eh, biologische eh, nou ja, werkzaamheden. Uh, op het moment is het helemaal hip en hot en happening om vegetarisch of veganistisch te zijn. Dat is helemaal prima. Vegetarisch ben ik er groot voorstander van. Uh, ik, ik, ik ben flexitarisch, want ik kan echt niet zo af en toe van mijn biefstukje loskomen. Maar als wij twee keer per week vlees eten, dan is dat denk ik veel. De rest zit wij toch wel aan de vis of gewoon inderdaad vegetarisch met het gezin. Onze dochter is vooral daar nog veel Um, ja, kritischer op dan, uh, dan wij zelf. Dat zie je met de jeugd van tegenwoordig. Die zijn veel, lijkt het tenminste, veel meer bezig met, met, met duurzaamheid <laughs> en, uh, en dat soort zaken. Dus dat is super mooi om te zien. Um, Vegetarisch eten is geen enkel probleem, hè? mits je af en toe dat vette visje eet. Als je dat vette visje niet eet, zorg dan dat je omega vetzuren suppleert, dat je dat als een pilletje neemt. Maar daar kan je eigenlijk best wel oké okay mee uit, weet je wel. Het wordt wel een dingetje als je veganistisch gaat eten, dus alle um, eiwit, uh, sorry, dierlijke producten gaat vermijden. En dat kan helemaal prima, hè? er zijn genoeg mensen die een heel goede manier hebben gevonden om veganistisch te eten uitgebalanceerd, er is gewoon wel een grotere kans dat je tekorten oploopt, omdat je die dierlijke producten vermijdt. Dus vegetariërs eten gewoon natuurlijk wel gewoon hun kwarkje, maar veganisten doen bijvoorbeeld geen kwarkje eten. Nou, omdat je natuurlijk dat soort producten mijt of helemaal niet meer eet. De zuiverproducten, nou ja, dierlijke eiwitten sowieso, is er een grote kans op eiwittekort. Er is een grote kans op uh, ijzertekort, B12 tekort, calcium en vitamine D en omega vetzuren Dus dat, uh, als je denkt van ik ga veganistisch eten, prima, be my guest. Maar ik zou je dan heel erg graag willen adviseren om daar echt eventjes hulp in te schakelen, zodat voor jou duidelijk wordt uh, waar, je de, waar de risico op tekorten, uh, aanwezig is. Dus let daar even op. Meestal is het zo dat mensen die echt veganistisch eten ook best wel wat sneller kunnen afvallen. Want vegetariërs niet. Ik ken genoeg vegetarische mensen die echt flink zijn. En dat komt als mensen heel erg veel vervangen door kaas bijvoorbeeld, weet je wel. En dat is natuurlijk niet heel erg caloriearm. Hè? Maar als je dus ook geen kaas eet, dan ben je... Ben je uh, uh, dan zit je echt aan de, aan de plantaardige producten, ja, dan kom je vaak wel wat sneller in een bodem. Wow, dus. dus het kan wel eens helpen om het een beetje extra uh, op te letten, om ja, daar een beetje rekening mee te houden. Wil, kan willen helpen. Ander dingetje waar je natuurlijk op moet letten, is het drinken van alcohol. Hè, dat weten we natuurlijk wel, alcohol levert... Per gram alcohol 7 calorieën. Je moet ongeveer rekenen houden dat één consumptie ongeveer 100 calorieën is. Of dat nou bier, wijn of sterke drank is. Sterke drank is natuurlijk meer alcoholconcentratie. Maar omdat je er minder van drinkt, kom je ongeveer uit op die 100 calorieën. Um, dus alcohol valt met 7 calorieën per gram tussen de koolhydraten eiwitten van 4 gram en de 9, gram vet van de 9 calorieën van de vetten. Dus het heeft een best wel wat calorische waarde. Dat is ook bij de reden waarom mensen die echt alcoholistisch zijn, dat je die vaak ook niet meer ziet eten, omdat ze voldoende energie krijgen gewoon uit die alcohol, snap je wel? Um, dus alcohol zet natuurlijk aan, dat is één. Maar twee, en dat is misschien nog wel veel belangrijker voor als je wil afvallen, is het zo dat alcohol, uh, zi, jouw lichaam ziet alcohol als een, Gifstof. Dus wat gaat jouw lichaam doen? Die gaat als eerste de energie uit de alcohol gebruiken. En laat daarmee dus eigenlijk de energie uit vetten, wat je wil, laat die, of koolhydraten, en dan bij vetten, die laat je eigenlijk links liggen. Dus wat, we, uh, wat, wat enerzijds levert veel calorieën en anderzijds gaat je lichaam dus eerst de, de energie uit die, vet, uit die alcohol halen en laat als het ware je vetreserves links liggen. Dus niet echt handig als je wilt afvallen. En daarnaast natuurlijk, de, de indirecte reden waarom alcohol natuurlijk past bij het afvallen, is omdat daarmee jij gewoon wat losser wordt en daardoor dus je impulsgedrag een grotere kans geeft, hè, omdat je bewuste brein wat minder actief wordt, en je dus je impulsgedrag een grotere kans geeft om dat uh, wat losser te zijn in allerlei dingetjes. Dus dat je dan toch maar eventjes uh, dat, dat worstje of dat plakje kaas bij je glas wijn pakt, snap je wel? Dus dan is het n en, en, en, n. Dus is het niet handig. Nou, ben je nou echt een wijnliefhebber zoals ik, dan maak dan gewoon afspraken met jezelf. Weet je wel, ik heb nu bijvoorbeeld afspraken, ik drink alleen vrijdag en eventueel op zaterdag als ik een activiteit heb. Dus dat, die afspraken kan je natuurlijk gewoon met jezelf maken. En als je die afspraken met jezelf maakt, zorg er dan vooral op dat je eraan houdt. Want anders heeft het geen zin om afspraken te maken. Überhaupt is zijn dranken wel iets om. Uh, onder de loep te nemen. Hè? Als je nou heel erg geneigd bent om heel veel uh, cappuccino's uit de drankenmachine op je werk te drinken, wees je dan bewust van dat het vaak al 60 calorieën is. Dat is best wel veel. En dat is een koffietje, en dan denk je, ja, wat is nou een koffietje? Maar dat kan zomaar 60, 50, 60 calorieën uh, zijn uit zo'n automaat. Hè? Dat is dan ik, de creme die daarin zit, die is vaak uh, gewoon vol vette, gemaakt van vol vette melk. En uh, nou ja, mensen tikken zomaar drie, vier, vijf van die uh, koffietjes naar Dan zit je zomaar op 300 calorieën. Weet je wel, dat is een beetje jammer. Dat is bijna, uh, dat is bijna vier bootrammen. Uh, dus let eens op, wat drink je? En er zijn enorm veel uh, verborgen calorieën, of verborgen, die zijn niet zo verborgen, maar die, waar je gewoon niet zo van bewust bent in dranken. Hè? Dus inderdaad, kijk eens even van, hey, pak ik die, koffie uit die, die cappuccino uit je automaat, hoeveel calorieën is dat nou eigenlijk? Kan ik dat dan in ieder geval halveren misschien? Het is niet zo dat je dat nooit meer moet doen, maar kan ik het halveren? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik bepaalde dingen wel uh, kan, kan drinken? Bijvoorbeeld, ik drink s'avonds meestal drink ik een, uh, een gembertheetje met citroen. Ja, daar moet voor mij gewoon echt een drupje honing in, weet je wel? Dus sommige dingen, die je, het is, gaat vooral ook om het afwegen van... Uh, wat vind je belangrijk voor jezelf? Waar hecht je waarde aan? He? En door daar bewust van te zijn, helpt het natuurlijk in je calorieinname. Sowieso is natuurlijk bewust eten een superbelangrijke voor je totale calorieinname. Dus let daar ook even op. He? En als we het hebben over bewust eten, let dan ook eens even op je portiegroot. superbelangrijk. We weten bijvoorbeeld in... Uh, de jaren, ik geloof de afgelopen 10 of twintig jaar, ik weet niet, hang, hang me er niet aan op, maar is bijvoorbeeld de voorgesneden plakken kaas is procent meer geworden. Gewoon om ons uh, dat is meegegroeid naar ons hoe wij eten, snap je wel? En dat is dus niet wat heel normaal is. Hè? De portiegrootte voor beleg is meestal 20 gram. Nou, smeer dat maar eens even op je brood, weet je wel. Er is vaak echt wel meer dan dat. Dus uh, belegsoorten. Kijk eens of je wat minder kan beleggen. Als je je pindakaas dik belegt of dun belegt, kan het de helft in calorieën schelen. Zoveel. Hè? Dat is natuurlijk omdat pindakaas een calorierijk product is, maar het kan zo ontzettend veel schelen. En dat geldt dus voor alles. Kijk eens of je van een kleiner uh, service kan eten. Kijk eens of je één keer kan opscheppen. Schep op in de keuken in plaats van de pan op tafel te zetten, waarbij de verleiding groter wordt om nog een keer op te scheppen. Uh, eet met, uh, met kinderbestek, zodat je langzamer eet. Ook weer noodzakelijk om de tijd te maken om het signaal van verzadiging naar je hersenen te geven. Hè. Dat heeft gewoon even tijd nodig. Er zijn allemaal dingen die je gewoon kan toevoegen, zodat je zorgt dat je porties kleiner worden. En dan is het ook de manier van eten ook nog eens belangrijk. Dus de manier van eten is ook nog eens belangrijk voor jouw calorieinname... Uh, we weten gewoon, als je langzamer eet, eet je per saldo minder calorieën. Daar zijn gewoon tientallen onderzoeken naar gedaan. Mensen die langzamer eten, krijgen minder calorieën naar binnen. That's it. That's it. En daarnaast heeft het vooral te maken dat je dan wat sneller vol zit. Maar ook, doordat je de tijd neemt om te kouwen en te spijsverteren, dan vindt er al spijsvertering plaats. En van koolhydraten begint al in de mond. En dat heeft een gunstig effect op... Uh, wat je, uh, ...of uh, hoeveel je eet. Hè? Dus, dus langzaam eten, de tijd maken om te eten... ...heeft direct invloed op je calorieinname. Hetzelfde geldt voor het eten voor een beeldscherm. Als je eet voor een beeldscherm, weten we gewoon... dat eten mensen ongeveer 30% meer... Dat is huge, weet je wel. In plaats van twee boterhammen, drie boterhammen. En dat niet een keer, maar zeven dagen per week. Omdat je met de thuiswerker steeds je pauze voor de tv of voor, de, voor je laptop blijft doen. Dan tikt het aan, weet je wel. Een keer is het niet erg. Maar als het te consequent en met minder um, bewustzijn gebeurt, dan is het wel erg. Dus de manier van eten is ook belangrijk. Waar kies je voor? Wat voor, wat voor bestek kies je? Eet je aan tafel? Maak je er tijd voor? Eet je langzaam? Eet je niet voor een beeldscherm? Allemaal dingen die helpen om je calorieëninname te doen verminderen. Um, nou, de, dan zijn er nog andere tips, zoals bijvoorbeeld het drinken van een glas water voordat je eet. Doe dat wel direct voor het eten, hè, want als je dat nou... Een half uur ervoor doet, dan is dat alweer je maag uit, weet je wel. Dat heeft alles te maken met als je maag gevuld is, hè, vanuit je maag komen de sensoren of de signalen van ik, heb, uh, ik ben verzadigd, ja of de nee. Dan heeft dat zin. Het heeft geen zin om uh, een uur van tevoren uh, uh, water te drinken. Ja, Het heeft wel zin, het is gewoon wel goed om voldoende water te drinken natuurlijk, maar niet per se om daardoor minder calorieën naar binnen te, binnen, binnen te krijgen. Um, nou, voorlopig wil ik het graag hierbij houden. Ik uh, ga eens gewoon kijken van wat ga jij nu toepassen. Weet je wel, oh, ik heb nu behoorlijk wat dingen gehoord, maar ga ze gewoon eens toepassen. Het heeft geen zin om leuk allerlei, uh, hoe noem je dat, motivatie en inspiratie te horen, maar er vervolgens niks mee te doen. Ga ermee aan de slag. Dat is super belangrijk. Dus ik ben super benieuwd wie wat waarmee aan de slag gaat. Nou, dit soort tips, natuurlijk vind je die in, in de 90 dagen fitspel, krijg je alle tips die hiermee te maken hebben, die je maar kan verzinnen. Met hoe kan je normaal leren eten en toch je calorieën naar beneden brengen. Um, maar hier hebben jullie al voldoende tips, of tenminste in ieder geval flink wat tips gekregen om daarmee aan de slag te gaan. En ik weet zeker dat als je ze gaat toepassen, dus kijk misschien wil je nog een keer terugkijken de, of luisteren of kijken en de dingen opschrijven. Want uiteindelijk ben jij degene die het resultaat maakt. Dank jullie wel voor de aandacht. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust. Ik beantwoord ze met liefde. Doei doei!